Hallo mensen van je movies, ik ben Jason En welkom bij een nieuwe J vlog. Dat is al een beetje, klein beetje tijd geleden. Ik ga vandaag zwemmen. En uh, vandaag ga ik zwemmen met mijn nieuw, Yuri en Lars. En Lars is een gozer uit mijn klas. Ik heb de GoPro bij me. Dus ik ga ook onder water gaan filmen. Haar is niet gedaan. Boei me geen kut, weet je dat. Omdat momenteel... je dat niet, maar ik ga toch zo zwemmen. Uh, we gaan zwemmen in het bosbad voor de mensen die niet wonen in Apeldoorn. Een bosbad is een, is een openbare zwembad. Moet iedereen Apeldoorn. Oké, okay. um, ik weet niet hoe we het artsen hier ongeveer zijn, maar uh, iets van 10 uur of zo. 15 ze er. En uh, dan ga ik even ontbijten. Want dat moet ook gebeuren. Ontbijten is namelijk het belangrijkste van de dag, volgens mij. En avondeten. De melk eten hoeft niet per se, als het goed is. Dus dan moet je ook ontbijten. Oké, okay, het is tien uur. Ze zijn een beetje. Ja, of ze zijn op tijd of ze zijn te laat. In ieder geval. Ik heb mijn tas ingepakt, by the way. Sta daar. En wachten. En wachten. En wachten. Ja, ja, ja, ja. Ze zijn er nog steeds niet. Nee. Ja, ik heb trouwens even een andere T-shirt nou. Oké, okay, wat ik nu dus ga doen, is uh, bellen. Mario. Deal neemt bijna altijd op. <middels> Doop. Man, man, man. En dit gebeurt er dus als, als je vrienden te laat komen. Fuck jullie. Jezus fouwen homo's. Hoi. Ja, goedemorgen jongen. We gaan nu naar de bosbad. Nee, ja, ja, de bosbad. Ja joh. Dubbelbosbad. De de bo Kijk, yes. oh, nee. we zijn aangekomen en er zijn iets van hoeveel mensen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mensen. En wie heb je daar? Ja, alles is Jezus. Ja, altijd op hoor. Echt waar. Ik snap het niet. Hebben jullie dat nog steeds niet door. Nee, echt waar. Okay. Nou, het water, dames en heren. Is daar. Hey. Jezus! eerlijk zijn nu? We gaan met z'n allen. drie, twee, Hij doet het elke dag man. Jij ik hoop toch wel. Ik kan al een misgaan hè? Juist. Oké, okay, ik zit opgesloten op mijn eigen bakon. En wie heeft mij opgesloten? Het is nog steeds opgesloten. Wil jullie even kijken naar de stukken met mijn zonnebril? Oh ja, ja, ja, ja. Ga je een video van maken op YouTube zetten? Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, mijn jongens was daar. <laughs> Hij was daar. Daar staat de camera. Piece ja. Wat ik wil doen is hier overheen. Dan zet ik mijn voet daar of neer. En dan daar kan ik springen op dat stukje balkon. En dan pak je mijn zonnebril daar? En dan kan ik zo met mijn sleutels. Want mijn deal-ding, dat ik mijn sleutels niet bij. Me. En dan pak je mijn zonnebril daar? En die kat daar en die borst, die vertrouw ik niet. Je weet dat ik kan inzoomen, hè? Ja, dat weet ik. Moet die ons nu wat drinken voor zichzelf in? O, oh jezus. Nou, ga goeie je nog springen of niet? Dat is Ik ga niet springen, Ik heb net uitgelegd wat ik wil doen. Oké. Okay. Wat <laughs> wil je ook weer doen? Motherfucker. Gast, oh, je bent echt gek. Ik kan zeggen als je moeder thuis komt komen? Ja niks. Oh jij Sorry. heeft de hand op een, een balkon. Ja. <laughs> Bek niet. Ja ze komt niet binnen, ook. Ja, als wij naar binnen komen, hoor. Waarom moet je gewoon even vragen? Hij heeft de sleutel niet bij zich. Ja dat bedoel ik. En dan komt de sleutel niet Waarschijnlijk kom. gaat je moeder niet Het een is je moeder. Oh jezus nee. Ja hij heeft een zonnebril. Goed zo jij son. Nee, son gooi hem kapot. Zakken. Nee, zitten. Uit jezelf, meisje. Kom Foto's geld. Wat Hey.